Instagram Stories staan vol interactieve mogelijkheden. Ik laat je in deze video zien wat je ermee kunt. Een populaire optie is het taggen van locatie. Geef simpelweg aan waar je bent en zet het in je story. Onder mention kun je personen of accounts taggen en in je story plaatsen. Om teruggevonden te worden in hashtags, tik je hem hier aan en typ je een hashtag die past bij jouw story. Links bij gif vind je allerlei leuke gifjes om je story mee op te leuken. Als je klikt op poll hier rechts, dan kun je een vraag typen, elke vraag die je wilt. En je kunt ook de antwoorden veranderen. Het leuke hieraan is dat je later kunt terugkijken wat mensen hebben gestemd. En ook de resultaten kun je uiteraard weer delen in je stories. Hetzelfde geldt voor questions, linksonder. Je kunt elke vraag die je wilt, kun je hier stellen. En ook de antwoorden kun je laten terugvinden en uiteraard weer delen in jouw stories. De countdown functie wordt veel gebruikt voor bijvoorbeeld livestreams, zodat mensen een reminder krijgen wanneer jij precies live gaat. En dan de slider functie rechtsonderin. Ook hier typ je zelf een vraag of een andere zin en je kunt ook de emojis aanpassen. Mensen kunnen dan met de slider aangeven wat ze ervan vinden. Meer Instagram tips? fb.nu Instagram